It's time for Donut D-Day. No, I'm not talking about this kind of donut. I mean this kind of donut. The kind in which we meet the needs of all people, but we do so within the means of this one incredible planet. Alles is er al maar we maken het steeds kapot Zullen we samenwerken aan een wereldwijd complot, want alles is er al, er is genoeg voor iedereen, laten we samen delen, want dat kan ik niet alleen, terwijl alle zijn. Maar het moet steeds meer, groter, nog Ecoside is te meten aan de duur, het gaat om de grootte en het gaat om de impact. De donut gaat over het eerlijk delen. Waar vind je 5% korting? Bij de Florijn. Dit gebeurde dankzij fossielvrij groepen. Zo breken burgers de macht van de fossiele industrie. En ik kan u zeggen, het is... Heel erg effectief voor mensen om uh, de trein te nemen. Het moet allemaal anders. Het moet zelfs wat minder. Het wordt misschien wel duurder. In ieder geval anders. We weten het ook allemaal nog niet precie precies. En we hebben pas effect op de lange termijn. En misschien zijn we al niet eens meer op tijd voordat er echte ontwrichting komt. Hey! Idiot! Hé! Idiot! Overheidsschuld, die kan gewoon naar nul. Wij kunnen gewoon geld drukken om onze staatsschuld af te betalen. Dat recht hebben wij. Het enige waar we moeten zorgen is dat de hoeveelheid geld in die economie zo is dat die prijs stabiel blijft en dat die economie stabiel blijft. En wie kan dat beter sturen dan Klaas Klot? We, we moeten nu opereren vanuit de gedachte dat als we een toekomst willen geven aan onze kinderen en kleinkinderen, dat we um, onze hele... Uh, economische en maatschappelijke orde instellen op het uh, voeden en onderhouden en kan het zijn uitbreiden van het natuurlijke kapitaal. Want alleen dan kunnen we een toekomst aan het leven geven.